Heb jij de persoon die jou pijn heeft gedaan echt nodig om jou te vertellen dat hij jou pijn heeft gedaan? Dat het hem spijt en dat hij zich vreselijk voelt voor wat hij jou heeft aangedaan. Het is mooi hè? Om zo'n spuitbetuiging te krijgen. Maar heb je het echt nodig? Ben je het vergeten hoeveel pijn het je heeft gedaan? Heb jij hem nodig om jou te vertellen hoe pijnlijk het was? En geef je hem toestemming om het je weer te laten voelen? Je hebt het niet nodig. Degene die jou heeft gebroken kan jou niet genezen. Je moet jezelf genezen. Je kunt niet verwachten dat de persoon die jou heeft gebroken om die stukken bij elkaar te laten rapen en dat hij zegt, ik ga jou weer in elkaar lijmen. Dat kan je niet doen. Het kan, maar waarom zou je ervoor kiezen om dat te doen? Iemand die de macht heeft om jou te vernietigen en dat ook gebruikt. Waarom zou je hem vertrouwen in jouw herstel en in het herbouwen? Van de verbeterde versie van jou. Heb je het echt nodig?